Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld eens aan een iPad, een device met veel handige functies. Ik laat het je zien. Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met behulp van Augmented Reality... ...leerlingen een ervaring kunt geven, bijvoorbeeld in het regenwoud. Een nieuwe manier van ervaren is Augmented Reality. In het Nederlands heet dat Aangevulde Realiteit of AR. AR geeft live beeld van de werkelijkheid, maar de computer voegt hier 3D-tekeningen aan toe. Zoals de app WWF Forests. Hiermee geef je leerlingen een levensechte beleving van het regenwoud. Download de space en start hem. Kies de optie At Home in the Forest. Onderzoek deze ruimte. Ga van punt naar punt om informatie te verzamelen. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan even verder op de website van de Rolfgroep.